bij iedereen kan haken ik wil jullie eerst even hartelijk bedanken voor het kijken uh, naar alle filmpjes van iedereen kan haken alle video's maar ook deze de FENNA omslagdoek die doet het geweldig het is echt een uh, hele mooie omslagdoek geworden met echt mooie kleurtjes van FENNA Um, ik ben ook heel blij met alle duimpjes omhoog en uh, abonneren. Hieronder de foto klikken. Um, ja We gaan nu de rand aan de Fenna-doek haken. Want ja, de Fenna-omslagdoek, uh, zo moet ik het zeggen, die is zo mooi geworden. Kijk, ik heb er een ander kleurtje in gedaan en nu zit iedereen nog te springen op de rand van de Fenna-omslagdoek. En uh, ik zou zeggen, ik. Uh, ja ik leg het zo goed mogelijk en zo rustig mogelijk uit zet anders de afspeelsnelheid ietsjes langzamer en ik ondertitel ook alle video's dus dan kan je gewoon lekker meehaken. en uh, nu komt dus de rand van de doek eraan ik zou zeggen veel plezier kijkplezier tot zo je hebt nodig voor de vennen rand voor de vennen omslagdoek Haaknaald nummer 4. Een stopnaaldje, een schaar. En ik heb ook nog uh, fluorgaren gekocht. Dat haalt ook een beetje de omslagdoek op. Gewoon omdat het. Uh, ja, het zijn best wel. Het zijn hele mooie kleuren. Maar ik vind een randje Dan maakt het gewoon ook leuk. Ik heb de Saskia gevonden bij de Vibra. En als je een beetje snuffelt in de wolwinkels. Dan kom je er ook. Uh, dan heb ik nog een labeltje voor om je omslagdoek die kun je bestellen bij www.mezelf.mezelf.nl. je hebt daar echt leuke labeltjes uh, ze staat ook op Facebook ik moet zeggen ik heb er al heel veel plezier van gehad van die labels uh, dus het is wel mooi om je omslagdoek eventjes een leuk Label erop te zetten. Uh, dan gaan we beginnen. Tot zo. En dit videootje ja, dit is uh, eventjes de afbeelding. Als je niet weet uh, voor welke rand het gaat, het gaat om de FennA-omslagdoek. Uh, hij staat op Facebook, hij staat op YouTube, daar staat het filmpje op. Ja, hij is echt heel mooi, die omslagdoek. Kijk, ik heb verschillende kleurtjes erin gebruikt, maar. Uh, ja, ik hoop ook dat jij leuke foto's opstuurt van jouw omslagdoek, want dan uh, kunnen anderen ook meegenieten en die zet ik dan allemaal hier in dit mapje op Facebook. Kijk, er zijn al een paar mensen begonnen. Deze is ook heel mooi. Uh, deze fenna omslagdoek is van Eva wol gemaakt van Vibra. Dus ja, je kan alle kanten op met die omslagdoek, welke wol dat jij ook wil gebruiken. Uh, we beginnen dus aan deze kant van de omslagdoek je begint dus aan de rechterzijde van je werk en um, ja, ik liet het net aan deze kant zien de goede kant maar het is natuurlijk de verkeerde kant en we gaan nu zorgen dat we uh, die v steek krijgen en in die uh, punt een vaste v-steek en een vaste en er zitten iedere keer twee lossen tussen dus heel moeilijk is het niet ik begin nu met vier lossen. vier lossen. dan gaan we een vaste uh, in deze opening zetten dan weer twee lossen. en dan gaan we in deze opening, even nog een keer goed kijken hoe dat het zit. Ja, in die opening tussen die waaiertjes, daar zet je je V-steek en je vaste zet je tussen de groepjes van 3. Dus je hebt twee lossen gedaan en dan ga je hier tussen hier ga je de V-steek zetten. Dus een stokje, twee lossen en weer een stokje. twee lossen. en dan ga je hier weer een vaste inzetten twee lossen. en hier ga je dus tussen die groepjes in hier ga je de v-steek inzetten, een stokje, twee lossen. En weer een stokje. Ik zal dat nog een paar keer mee voordoen. Twee lossen. En een vaste in die grote opening. Twee lossen. En een V-steek tussen de groepjes in. Dus dat is een stokje, twee lossen en een stokje. Twee lossen en een vaste hierboven. Tussen de opening. En dit haak je door tot het punt van de omslagdoek en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Kijk hoe mooi dat we nu al een uh, leuke rand hebben met een v-steek, twee lossen, een vaste, twee lossen en een v-steek tussen die stokjes in. En dan zijn we nu aan de bovenkant van de omslagdoek. Hier die steekmarker die is echt belangrijk dat je echt het uh, de juiste uh, ja afmeting aanhoudt, zodat je omslagdoek ook rechts en links gelijk blijft maar hierboven moeten we dus drie openingen krijgen en met drie openingen betekent dus dat je vier stokjes krijgt, dus we gaan hier weer even kijken hoor ook een v-steek inzetten in de bovenste opening Twee lossen, en nog een stokje 2 lossen. En nog een stokje. En omdat we 3 openingen nodig hebben, nog een keer 2 lossen. En nog een stokje in diezelfde opening. Zie je, dan krijg je hier boven toch weer mooi. 3 V-steken en dan vervolg je weer het patroon met de V-steek, 2 lossen, een vaste, de V-steek tussen de groepjes in. Dus ik zal even nog mee haken, een stukje 2 lossen en tussen de groepjes in een V-steek dus meteen al naar het eerste groepje, een stokje, twee lossen en weer een stokje twee lossen. en dan gaan we een vaste in de opening weer zetten En zo vervolg je weer het patroon. Twee lossen. En in die opening zet je een V-steek. Dus een stokje, twee lossen en een stokje. Twee lossen en een vaste hierboven weer in de opening zie je dan krijg je een mooie rand hier waar je dus de fluor het andere garen weer bovenop kan haken nou dit haak je zo helemaal tot het einde van je toer en dan zie ik je zo weer terug tot zo en als je op het einde van de toer bent, trek je een beetje aan je lus je haalt je draad door dan knip je af en dan hecht je hem af ik dacht eerst ik kan de draad er aan laten zitten maar ga je doorhaken, dan zit je aan de verkeerde kant van je werk dus we beginnen aan de goede kant en dan gaan we de volgende toer maken tot zo we gaan nu de rechterkant rand daarom heen haken en we zorgen dit is de verkeerde kant van de omslagdoek en we gaan naar de goede kant zo en aan de goede kant kijk dit is nog een aanhecht draadje dat ik hier nog een even kleuren tussen gedaan heb maar aan de goede Kant en de rechterkant gaan we nu de draad aanhechten. We pakken zomaar even een opening. Je je draad aan met een vaste. we beginnen met 3 lossen 1 2 3 en we gaan nog 2 stokjes in deze opening zetten 1 2 en we gebruiken deze toer uh, om een relief stokje weer op te maken en dan gaan we weer drie stokjes in de opening maken 1 ik maak nu twee lossen en we gaan in die volgende opening weer drie stokjes maken 1, 2, 3 ik ga nu een relief stokje op die steek zetten dus je gebruikt eigenlijk die einde van de de toer om een relief stokje op te maken een voorste relief stokje en hier heb ik nog twee aanhechtdraadjes, maar daar letten we nu niet op en we gaan in de opening drie stokjes maken 1 2 3 twee losse 1 2 en ik gebruik deze opening nog om weer drie stokjes in te maken dus eigenlijk hetzelfde als de steek van de omslagdoek en dan gaan we om die steek weer in een relief stokje maken zie je en dan heb je hier weer een marshmallow stitch in, hier heb ik iets meer ruimte overgelaten dus de keuze is wil je 6 stokjes dus 3 2 losse en 3 in een opening of hou je het iets rustiger en maak je de twee lossen boven die opening. Dat moet je even uitproberen of ja, je moet niets, maar dat kan je even uitproberen. Ik ga nu weer drie stokjes in die opening zetten. twee lossen en dan doe ik toch weer hier drie stokjes in de opening 1 2 3 en dan ga je weer op het einde hier een relief stokje opmaken zie je dan krijg je een mooie rand zelf vind ik deze kant het mooiste om toch gewoon een in elke opening een marshmallow stitch te maken dus een relief stokje, drie stokjes, twee losse, drie stokjes en een relief stokje en zo maak je de hele toer aan de rechterkant af en dan heb je deze rand om je venna omslagdoek uh, en dan gaan we zo verder met een heel ander kleurtje. En ik zie je zo weer terug. Tot zo, we gaan nu een rand maken met een fluorkleurtje, en dat is de: ik heb van Saskia gewoon fluorgaren gepakt. En dit zijn allemaal picootjes op die V-steek. En drie lossen, een vaste, drie lossen en weer picootjes op die V-steek. Dus ik ga even mee haken. Je maakt een opzetlus. En dan begin je. In de eerste steek op de hoek dan pak je je garen weer op en je haalt door, omslaan door 2 en dan zit hij goed vast aan de hoek. Dan ga je drie lossen, een vaste en drie losse maken. 1, 2, 3, een vaste op die vaste en weer 3 losse 1 2 3 nu gaan we op die v steek picootjes maken met vaste dus we steken in op het stokje we maken 1 vaste we maken 3 lossen. 1 2 3 we steken hier in in die steek in die vaste en je haalt je draad op en je haalt omslaan en je haalt door 2, kijk, is dit je eerste picootje? Die is klaar, en dan gaan we er nog 1, 2, 3 maken. Dus we maken in de V-steek nu een vaste 3 lossen. 1, 2, 3. We steken hier in deze steek in, kijk, zie je? Dan pak je meteen twee lusjes. Je haalt je draad op en je haalt omslaan, en je haalt door twee lossen. dan heb je weer een picootje, dus dit is je tweede picootje. Dan gaan we weer in de V-steek een vaste drie lossen en we steken weer in die steek zo recht erboven En we halen de draad op en we gaan we omslaan door twee. Dus je maakt een picootje op je stokje, je maakt twee picootjes in de V-steek en je maakt nog een picootje op je stokje. Dus je steekt in, een vaste, drie lossen. En je steekt in die stekker in, haalt je draad op, omslaan door twee. En dit herhaal je dan ga je 3 losse, een vaste drie losse en je gaat hier 1, 2, 3, 4 picootjes steken opzetten. Ik zou zeggen heel veel plezier met de rand van de Fenna omslagdoek. Ik zou zeggen, de ja duimpjes omhoog abonneren, altijd leuk. Um, ja, hieronder op mijn foto klikken. Heb je vragen? Die kan je altijd stellen. Hieronder en ik zie je bij de volgende video weer terug tot ziens